Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, lspd en morgen. En vandaag neem ik jullie mee met een uh, avonddienst, zeg maar dagdienst. Eigenlijk gewoon een surveillance bij de roleplay reality. Uh, zoals je ziet zijn hier al een paar mensen uh, aandachtig te luisteren naar mijn intro de, introductie. Intro zou ik maar even noemen. Uh, ik ga nu meenemen met de dienst. Uh, zoals je ziet ik zal wel even blurren. Ik weet niet of mensen in beeld willen. Uh, nou, een Mooi aantal uh, mensen in game. Uh, links van mij staat mijn laptop met het GMS uh, geïntegreerd meldkamersysteem als ik goed heb. Daarmee kunnen wij statussen, etcetera. Uh, er zit een beetje een klein uh, erger in. Dus uh, de opname of de uh, meldingen zullen via uh, spraak komen. Dus de meldkamer zal naar binnen gaan naar binnenkomen in het channel. Zal mij oproepen als 104. Ja, en dan uh, krijg ik te horen naar wie ik naar waar en naar wie ik naartoe moet. Uh, dus ik ga jullie uh, vooral echt, het is een beetje een, um, een roleplay video. Dus ik ga niet naar jullie toe praten. Nu alleen de intro zal ik dat even doen. En uh, dan uh, ja, natuurlijk als ik klaar ben met de melding. Maar bij ter plaatse zal ik niet tegen jullie zeggen, oké, okay, we zien je nou meneer. Uh, hij uh, is zoveel jaar oud. Ik ga gewoon volop die roleplay, ik ga die patiënt helpen, et cetera. Nou, ik zit dus bij de ambu. nou ja, joh, wauw. Uh, dat wisten jullie al. We hebben politie, we hebben brand, we hebben marge C en we hebben vier burgers die hopelijk uh, leuke meldingen voor ons gaan maken. Dus uh, op het moment dat de meldkamer oproep zal ik mijn opname weer starten. Dus dan zien jullie dat uh, nu. Ja, blijft u luisteren. 1603, kom eens uit, MK. MK-gebrecht. Ja, u gaat beide aanrijden richting een voertuig brand. Uh, voertuig is wel helemaal uitgebrand. brandweer is aanrijdend. Uh, is een uh, meneer gewond met... Uh... Er ligt het hevige brandwonden. Uh, meneer is verder gelopen, ligt op de grond niet aanspreekbaar. Ehm, um, politie is ter plaatse voor het verkeer ook. Ja, u kan gaan aanhouden over? Ja, u mag uh, even kijken burger 2 aanhouden. Uh, het zou zijn tussen uh, Rotterdam Heek Airport en de grote brug richting de haven ook. En wie is burger 2 precies over? Uh, Stef ook. Oh. Ja, ik ga een kijkje nemen. 103 is of in de game of 8. Ja, ik ben als huisarts. Of ja, 8. Uh, ja, voor mij mag je iemand meesturen, maar ik kan ook even kijken of ik alleen aan kan over. Nee, ik stuur de 111 dan mee ook. Ja, ik berekenen. 111 meegeluisterd? Ja, en ik ben trouwens uh, Rabbit plus vrijwillige brandweer. Ja, graag dan uh, daarin inmelden melden voor het dan ook. Ja, want het was besloten nadat ik me had ingelaten. Dan mag de 116 mee. Uh, user was moved de moved. Goed, uh, we zijn onderweg naar een melding. Uh, Auto brand. Uh, Dan dus zullen denken dat gaat de ambu toch niet heen. Dan zou meneer in ieder geval in het voertuig hebben gezeten. En die zou zijn.. Uh, we moeten even snel kijken. Microfoon uh, Ambu voor politie over. Pardon? Oh, voor Kamar, excuses. Um, is het op de brug of eronder over? Op de brug over. Op de brug, ja man, rijdend hoor. Oké, okay, normaal uh, wil de route nog wel eens um, wat uitwijken. Uh, of ja, dan is het onder de brug, maar dan denkt hij op de brug. In ieder geval, er zou een autobrand zijn geweest en uh, de persoon zou um, ja, uit zijn gestapt en op de grond zijn gevallen. Niet aanspreekbaar. Kamar is hier bezig met de... Wegafzetting, uh, daarom dat ze ook pardon zeiden, het plek kan maar achter te zijn, niet politie groot verschil. Uh, de man klaagt zelf dat hij uh, moeilijk lucht krijgt. Uh, voor de rest hebben we nog geen uh, verwondingen aangetroffen. Toen ik hem vroeg om in mijn handen te knijpen deed hij dat wel maar heel zwak. Me me ja, dat is perfect ik ben net te plaatsen. Nee, tegen de muurrij gaat niet helpen brand. Want... Nee, dat weet. Goed dan meneer, ambulance. Meneer, hoort u mij. Meneer. Ja, mijn lanzen. Wacht even, uh, collega, kun jij oh. een uh, flesje pakken? AC, hier de 11:31 11, 11, over. Meneer, kunnen mij vertellen wat er is gebeurd? Ongeluk gehad? <coughs> Voertuig Voet... in brand. Ja, <coughs> dat heb ik gezien inderdaad. Oké, okay. hey, ik ga je meteen wat zuurstof geven. Heeft u rook ingeademd? Dankjewel. Ja, mijn mo motor roken. toen ik hier rijd en toen raakte ik de controller kwijt. Oké, okay. ik zet even dit kapje op uw, op uw gezicht hoor, Je kunt gewoon blijven praten, maar dat geeft u wat uh, zuurstof. Ja? Mijn armen. Ja, ik ga zo naar je armen kijken wat? hoor. Vooral, vooral belangrijk dat u blijft ademen. Rustig blijven ademen, niet te snel. Uh, zet hem even niet... Oh nee, sorry. Ik dacht dat uh, één rijbaan nog vrij was. Okay. Hey, gaat dat een beetje beter met zuurstof zo. Ja. Okay. Uh, collega Ambu. Uh, wat mij betreft ja. kun je nog even navragen of er nog meer mensen zijn. Maar ik, ik heb hier geen indicatie voor tweede Ambu nodig. Uh, je kunt vragen aan de OVDK. Of er nog een uh, ander slachtoffer is, anders heb ik geen uh, extra ambi nodig hier. Oh ja, is goed. Oké okay, meneer, ik ga even de livepack aansluiten, de hard monitor bij u. Dan kan ik even wat controles uh, doen bij u, ja? Ondertussen ga ik gewoon meteen naar de armen kijken. Uh, zijn er nog andere slachtoffers hier dan meer? Ik wel even uw t-shirt openknippen hoor. Uh, Na nou, onze weten uh, zijn er geen andere slachtoffers. Alleen deze man. Oké, okay, dan uh, ga ik even, Mark. Dank je wel. Oké, okay. fijn dat zal Ja, hetzelfde. Uh, ik nu allemaal succes. Ja, dank u wel. Meneer, kunnen mij vertellen hoe lang je ongeveer ook heeft ingeademd? Tijdje. Tijdje. Dat is een tijdje, vijf minuten ja, of... Motor, uh... motor roken? Mm -hmm. Ja? En op de duur, ik kon hier ja, niet stoppen. Dus toen heb ik doorgegeven maar toen was het heel erg en toen eigenlijk ik de controle over te Oké, okay. en toen ben je meteen naar het voertuig kunnen komen? Ja, kruipend uit het voertuig, maar eventjes er vandaan. Oké. Top. Oké, okay. gaat het een beetje beter met de zuurs ofzo? Ja, maar mijn armen die voelen net of licht verbrand. Ja, ja, ik zie het. Had zo pijn. Kijk even alle controles goed zijn hoor. Goed, is allemaal in orde? Ja, dus. Ja. Dus we moeten even uh, naar waar ze nog naar hier komen en dan... Uh... Ik uh, ja. ga zo meteen uh, bij u uh, de arm even verzorgen. Heeft u verder denk ik nog brandwonden ergens? Maar armen doen alleen heel zeer. Ja, armen doen zeer. Die ga ik... Uh... ...met een uh, soort uh, gel een beetje bedekken. De brandwonden afnemen, ja? Enfin, niet afnemen tot we... Ja. ...heel wel even koelen. Ja, doe Oké, okay, dan ga ik dat nog even doen en dan uh, kunt u daarna de weg vrijgeven. Oké, okay, dank wel. Goed, oké. Okay. Als iemand even de uh, brancard wil pakken dan ga ik hem met spoed uh, vervoeren. Oké okay, meneer, ik uh, heb de armen verzorgd voor zover het nu al kan. Ik ga ze meteen naar het Erasmus brengen. Uh, dat gaat uh, een spoedrit worden in verband met de ingeademde rook. Dat kan nog wel eens uh, toenemen als er niks wordt aan wordt gedaan. Ja, dankjewel collega. Het gaat nu wel beter, maar... Ja goed, maar we wilden toch beter, zeker weten tot binnen in de luchtpijp en in de bronkje niks verbrand is. Uh, dat kan zich gaan opzwollen, dus vandaar dat we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. Je mag hier komen zitten als dat nog gaat. Hier zo. We helpen nu. Ja, heel ja, goed. Oké. Okay. Zetten we de brancard omhoog, gaan we vervoeren. Oké, okay, heel goed. Collega's, uh, hebben jullie nog iets van meneer nodig? Uh, nee, ik denk dat alles wat, uh, wat we nodig hebben van hem, dat we dat wel later terugzien in, uh, in de documentatie. Ja, helemaal goed. Goed bedankt voor de afzetting, Dan gaan wij ervan. Succes. Okay, Dank je. Oké, okay, zodra de brandweer Echt krijgt, maar effectief. Uh, Max kunnen wij inpakken. Hup -hup. Microphone Microphone goed, ehm... Uh, en uh, Max, dan mogen jullie uh, geleidelijk aan het verkeer uh, vrijgeven, zodat het beetje op gang kan komen. Is yes. goed. Mm -hmm. nou, mooie wegafzetting van de Camar en ik geloof ook politie wel in eenheidje. Uh, wij gaan nu met spoed naar het ziekenhuis. Ja, het de reden heb ik ook al gezegd tegen de... Oh nee, alleen Camar, excuses Camar. Uh, de reden heb ik ook al gezegd tegen de patiënt. Uh, dit is namelijk uh, omdat het waarschijnlijk, uh, ja, het, het is ernstig als je rook inademt. in ademt. Laten we het daar even bij houden. Um, ik vroeg aan de, de, aan de burger of hij echt of fictief mee wilde. Daarmee bedoel ik wat je al zag. Hij stapte niet echt in. Uh, daardoor kan, ja, ik ga tijdens de tijdens het transport oh, de niks doen. Maar uh, hij kan tijdens het transport, dus het fictieve transport, wel al, um, we rijden verkeerd hè? Ja, ik hij krijgt een kit. Lekker, man. Uh, ja. Eigenlijk tijdens het fictieve transport wel al... 88.02 voor C. Een nieuwe burgermelding aanmaken. Hey. Ja, ik heb even een voor je van het ongeval. Uh, je moet helaas nu veel omrijden. op dit moment aan het voeren aan het uh, Het voertuig is geplust. En uh, wij hebben uh, het wegdijk ondertussen weer vrijgemaakt. En dan gaan we met z'n allen weer naartoe. Ja, dat is genomen. Doe mij wel dat iedereen weer op toe kan slijpen. Dat kan niet doen hoor. Ik denk dat de ambulance de... nog een zit hebt heeft, maar. Hoor. Ik ga dit geval, ik kan maar dan uh, in de brandweer retrous uh, zitten. Dank u wel voor het we goed inzetten. En, uh. User left your channel. User was moved out of your channel. User left your channel. User was moved out of your channel, user was moved out of your channel, user was moved out of user your channel en ja. Het is voor mij Ja, patiëntenmiddels uh, met spoed afgeleverd bij het Erasmus en weer status 1 over Ja, dat is genomen, dank uh, voor het melden, ik ga het er toe sturen nou. Ja, begrepen, dank je bon, is niet heel... Nou Patiënt afgeleverd, en uh, zoals je hoorde, we staan op status 1. Dat betekent dat wij nu weer terug kunnen gaan naar de post, en dan zet ik gewoon mijn route op een collega die waarschijnlijk op de post staat. Dat zal wel niemand zijn wat ik zo hoorde, bij mijn collega's. Uh, ik weet het, toevallig wat de post is, uh, dus... Yourself. En dan zijn we vanaf nu weer volledig inzetbaar voor meldingen. Ik zie via MK. Geef bericht over. Ja, we gaan rijden richting uh, een man uh, die uh, op dit moment op de grond zit in het park, pijn in de borst aangeeft. Uh, Meneer was lekker aan het handelen, 55 jaar oud. Uh, ik heb verder geen uh, bijzonderheden, hij reageert wel uh, over. Ja begrijp ik, gaan kijken, we kunnen gaan naar het over. Je mag uh, burger? Ja nou de... Ja onderweg hoor. Dus ik uh, blijf van de kamar ook aan uh, rijden ter ondersteuning over. Toppie. You are moved. Nou, jullie hebben meegeluisterd. Uh, pijn op de borst. Uh, zou in het park zitten. Uh, nou, er zijn uh, verschillende mogelijkheden. In ieder geval altijd een A1, dus met spoed. We weten wie we moeten aanhouden en uh, we gaan het zien. Koninklijke Marche -rijd, meter rijdt mee ter ondersteuning. Uh, Waarschijnlijk dat de politie gewoon volledig uh, bezet is. Maar het kan ook zijn dat het, uh, dat het een kamargebied gebied is, zoals wij dat noemen. Er uh, is een bepaald gebied waar politie niet mag komen. Uh, en de kamar wel en er is ook een bepaald gebied waar juist alleen de uh... ja ik wil er, uh... waar juist alleen de uh, politie mag komen en de kamar niet oh, dat is verslaan ook hier heb je gewoon verkeer hè. dit is natuurlijk 5m voor de mensen die dat niet kennen dat is eigenlijk gewoon een online server waar je dus echt met meerdere mensen op speelt maar waar je dan wel met mods kunt spelen dus het is niet zomaar iets wat je kunt joinen als in gta online maar het, uh, het komt toch wel uh, redelijk really mooi in de buurt en je hebt wat wat andere dingen je het is eigenlijk een soort singleplayer waar mensen alles samen kunt want je hebt ook dieren wat en een online landen, je ik Heb je bericht op dit moment zie ik op de locatie nu al kan Waar, waar ben je? Ja, bij de locatie waar het uh, adres is. Ik uh, ga eens kijken, ik uh, ben er bijna over. Oh ja, ik zie iemand lopen waar, die komt naar nou me toe. Oké. Okay. Hij eh, gaat nu weg, ik weet niet wat hij doet. Zo zijn we aanstreken. Ja, slachtoffer op voor uh, aankomen. Microphone muted. Nou, pleuren we gewoon hier, hè. Um, ja. Zullen we even kijken naar die hond, hè? Dat is mijn eerste zorg. Goedag. activated. Oi, oi. Is die hond uh, verder gewoon... Uh... Ja, die doet op dit moment niet, nog niks. Oké, okay, is goed. Ik ga even met hem praten. Ik pak even wat spullen. Microphone muted pak mijn spulletjes en dan ga ik aan de slag. Goedendag ambulance. U had gebeld. Hey. Ja klopt. En vertel. Oh uh, pijn aan mijn bos. Ja. Uitstralingen. Ik had wandelde bij hond. Ja. Wat zegt u? Nee ga door ga door sorry. Ik zeg, ik was aan het wandelen met mijn hond en ineens, ik had zet het vol last. Oké, okay. pijn op de borst, was hij echt inspanning aan het doen of gewoon uh, rustig wandelen? Ik was aan het lopen met mijn hond, die zit links uh, naast me. Oké, okay, ja. En um, heeft hij ook uitstralen naar de kaak of naar de arm? Ja, een beetje naar mijn arm, linkerarm kan dat? Ja, ja, dat kan. Ja, heb... He, ook wat zwijterig? Nou, ik heb het wel heel warm. Ja, ik zie ja. het. Goed. Ik ga het een en ander even bij doen. Ademhalen gaat nog gewoon goed. Ja, ja, ja. Ik ok. wel. Goed, ik ga toch even een brilletje op uh, in de huis uh, doen. Dan krijg je een zuurstofbrilletje, zoals we dat noemen. Dan krijgt je in ieder geval wat zuurstof binnen. Even ter ondersteuning vooral. Oké. Okay. Oké, okay. sluit hij even aan. Goed. gaat er niet heel veel van merken en waarschijnlijk ook niet echt voelen, maar het, het resultaat is wel uh, gewenst. Oké, okay. goed. Okay. Ik uh, ben niet juist bekend mee met cardiale klachten. Nee, ik heb het nog nooit gehad. Oké, okay. goed. Uh, nou, nog helemaal niks? Ook niet in het ziekenhuis geweest voor onderzoeken? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Goed, dan uh, mag ik even de blouse uh, openmaken. Het zou zonde zijn als ik hem kapot moet knippen. Als dat lukt anders help ik u een beetje. En dan gaan we even wat uh, dingen aansluiten. Uh, ja, dat lukt. Heel goed. Ga ik allereerst alvast met mijn uh, hartmonitor even de uh, bloeddruk bij je meten. Dat doe ik even om de linkerarm. Dus je gaat zo meteen even oppompen, mag ik even stil blijven zitten, zo min mogelijk praten. Ja, ik doe niks. Oké, okay, die gaat even op pompen hoor. Ja. Oké, okay. eens kijken wat er uitkomt. Oké, okay, 220 over 100... Dat is erg hoog voor een bloeddruk. Uh, dat kan voorkomen bij deze klachten wat ik ga doen. Ik mag even de tong omhoog doen Dan ga ik even wat sprayen. Wat nitro. Ben je daarmee bekend? Weet je wat dat is? Dat ik, ik mag even de tong omhoog doen en dan ga ik wat sprayen. Dat is nitro. Ben je daarmee bekend? Nee, ik heb nooit gehoord. Oké, okay, goed. Heeft u een, ondertussen, ik ga even de nitro pakken. Heeft u ook een pijnscore voor mij? Van 0 is geen pijn. En 10 is de ergste pijn die u kunt bedenken. Ja, dat is okay. wel wat afgenomen 4. Okay, top, goed. Dan gaan we even wat sprayen, we willen die pijnscore eigenlijk op 0 hebben. Dus mag even de tong omhoog doen. En dan ga ik twee keer sprayen. Ja. Dan gaat die bloeddruk zakken, ja. dan, dan opent ik... de vaten wat. Uh, Komt die 1 en 2. Heel goed. Top. Ja. Goed. Is Doe het nog... koud, uh, kan het? Ja, ja. En het... Ja, ja. Nee, dat is normaal. Okay. Ik ga ondertussen ook even allemaal plakketjes op plakken nog. Ja, plak raak plak raak Oké, okay. mag ik nog maar even stil voor me, blijven, voor me blijven zitten? Ga ik even een hard filmpje maken. Oké, okay, goed. Hartfilmpjes gemaakt. Uh, ik zie een afwijking. Ik zie elevaties in de ST, dat zal u weinig zeggen. Uh, ik zie uh, nee, niks. Nee, een uh, duidelijke afwijking wat, leidt op, wat lijkt op een uh, hartinfarct. Uh, daar ga ik nu het protocol voor opstarten. Het Erasmus is hier om de hoek. Die hebben een PCI-centrum, dus dat is ideaal voor u. Uh, daar zijn we met een minuutje. Ja? Ja, en wij hond? Oh. Uh, uw hond, ja dat is een goeie. Dat uh, gaat de collega ja. van de kamer regelen. Heeft hij trouwens familie ja, die, hij misschien, die hij misschien kan bellen? Familie? Aan de hond op te halen? Uh, ja, mijn, mijn vrouw zit thuis. Die, uh, ah. die kan de hond weer op halen. Dat lijkt me verstandiger, collega. Aangezien uh, hij waarschijnlijk niet ver zal zijn wandelen vanuit huis. ik een nummer voor mij, meneer? Ja, die heb ik. Dat is... Uh, 06, denk ik, hè? Wilt 06? Of wilt u 06? Collega. Nou, ah, ja. die schrijft dat meteen ja. op. Ja. 06. 4, 5, 5, 4. Ja, 1, 2, 2, 2, 2. Even jullie ah. Het ziet er nu heel ja. raar uit. Maar dat ligt aan de animaties. Bij hem op zijn scherm zit hij nu waarschijnlijk op zijn telefoon. Maar bij mij lijkt het nu alsof hij ligt. Dus dat is normaal. Jullie hoeven niet te denken waarom gaat hij nou liggen. Op zijn scherm ziet hij op zijn telefoon en ik zie hem dus nu gewoon uh, liggen. Dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Goed, mijn collega gaat even bellen. Ik moet even wat een uh, paar vragen stellen. Of alleen maar uh, één uh, vraag. Uh, heeft hij in de voorgeschiedenis al eens een 7A, dus een beroerte of een Tia gehad? Nee, nee nooit eigenlijk. Nee, nooit. Helemaal goed man. Hey, hoe is het met de pijn ondertussen? Is die pijnscore allebe nul? Ja, het neemt af. Ja, nou het neemt af wel ja. Oké, okay, nog steeds op een. Ja, nou, nu een tweetje denk ik. Goed, mag ik de toon nog een keer omhoog doen? Steeds minder, gaat. ik voel het nog mooi. Ja, mag u de toch nog een keer omhoog doen? Spreek nog een keertje. Ja. Helemaal goed, top. Ja. Goed, wat ik ga doen. Ik ga u ondertussen even een flesje water geven. Uh, en ik ga u uh, twee medicijnen geven. Of één uh, pilletje wat u mag gaan innemen en daarna ga ik in een fusnaaltje prikken en die gaat een gaat medicatie nemen. Het zijn allemaal bloedverdunners. Uh, om, uh, ja, er zit namelijk waarschijnlijk, of dat weet we wel bijna zeker, met de afwijking te zien, een bloedpropje ergens bij het hart vast, waardoor het, uh, ja, het gebied na dat bloedpropje uh, geen zuurstof meer krijgt. Uh, wat we nu willen doen is zoveel mogelijk bloedverdunner naar binnen werken om dat bloedpropje eigenlijk weer weg te laten gaan of in ieder geval het bloed zo dun mogelijk te krijgen. Uh, en dat gaan oh. we met klopje door doen. En met heparine, uh, die twee ga ik je zo meteen geven. Dus uh, klop u de gril, alsjeblieft, kijk eens aan. Die mag u al innemen, ja. met het water, in het billetje namelijk. Ja, ja. En dan ga ik ondertussen even snel een infusinaaltje klaarmaken en in uw rechterarm prikken. Collega, kun je alvast de uh, um, pakken? Komt de prikker. Komt de prikker. Ja, ja. Top. Helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Oké, okay. goed. Komt de medicatie even door een fusnaaltje. Ja. Goed. Oké, okay. ik ben uh, volledig klaar. Ik ga naar het PCI centrum brengen. Uh, dat is het uh, dotterbehandeling, zeg maar, PC. Um, wat ik mag doen, ik ga even mijn meldkamer vragen of ze hun een kennis willen stellen voordat ik heb gebeld. Zijn we er al namelijk? Uh, dus we mogen even hier komen zitten. De hond neemt mijn collega dan officieel nu over. Ja, kom maar. Goed. Mag ik de benen daar neerleggen? Ja, goed. Ja. En dan kunnen we zo omhoog zetten. Ja. Top. Uh, collega bedankt, ik ga meenemen. Effectief of echt? Als jij wil. Mm, ja. ja, 104. te oh, Met een situatie Ja, we hebben een uh, één persoon die maakt een moment mee. Zou voor mij het PCI-centrum van het Erasmus willen bellen dat wij eraan komen over. Ja, ik ga het PCI-centrum van het Erasmus MC bellen dat u eraan komt uh, over. Ja, we zijn er met uh, 20 seconden. Ja, dat is van over. Dan heb ik ze nog niet in de lijn, maar ik ga hem besten. Uh, voordat we op uh, eerste achterop zijn en zo, dan uh, is dat allemaal geregeld, neem ik aan. Nou, maar ik ga het slepen richting uh, Ambittenau akkoord over. Ja, positief, dankjewel. You were moved. Sound muted. Nou, daar zijn we al. Kijk eens aan. Meneer, het beste ermee, mij, sterkte en wel thuis alvast. Ja, dank u. Goed, ja, dat was hem. En ik ga ook meteen een video afsluiten. Ik denk dat we een mooie lange video hebben van een impressie van deze dienst Sylvianse van de roleplay reality. Uh, sowieso wil ik Roleplay Reality al heel erg bedanken dat ik überhaupt mag opnemen op hun uh, server en uh, tijdens de surveillances. Uh, de leden natuurlijk bedankt dat ze altijd uh, enthousiast willen meedoen. En uh, vind je dit nou een leuke video? Wil je vaker zien? Wil je misschien eens bij de politie of bij de brand zien? Laat het zeker even weten. Dat is waarschijnlijk allemaal wel te regelen. Uh, wil je nou ook je livestream zien? Dan ook even laten weten. Want dan uh, ga ik dat ook regelen. En sowieso hou Roleplay Reality ook in de gaten. Ik zou zeggen tot over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals de tijd. En laat uh, het blauw achter.